I'm fine. Oké, okay, even inlezen. een rechts hier. Oké okay, jongens, brandwoning. Mogen nog een persoon binnen? Wordt er ook gezien? Oké, 111, 112 verkenning, neem maar hoge druk vast mee. Oké. Okay. ac 0332 op schaling middelbrand. Uh, wij gaan op verkenning uit. 111, potten check. Check. Zit u goed? Je masker? Ja. Let's go, Oh, let op hier hoor, meteen roomontwikkeling. 1991 1791, 92, uitgerukt. Honingbrand. Meneer, komt er maar. uitgerukt worden. Help, help, help, help, help. Kom maar, kom maar. Blijf maar laag, ga gelijk naar de deur. Kom. Eén slachtoffer aangetroffen, kom nu naar buiten. Ja, een ja, slachtoffer aangetroffen. Uh... Zet hem maar bij de TS neer, dan vangen we hem op. Uh... Ja, 112 komt de slachtoffer naar buiten. 111, Ja, zeg maar. Ze zit bijna geen doorgang aan. Het zit vol met rook en uh, flinke ook vlammen. Ja, top. Uh, ik ga zorgen dat tweede TS ook zo naar binnen komt. Uh... Ja, het lijkt van beneden te komen, dus daar gaan we ook heen. Oké, aan de tafel weer de binnen. 100, 110. 110, geef richt. Ja, voor u brand in een woning, uh, benedenverdieping. Linkt wat rook, in middelbrand, één slachtoffer. Uh, we wachten op uw komst en uh, voor de tweede TS over. Ja, ontvangen. We zijn ongeveer een kilometer uit. Ik hoor een, uh, ook een slachtoffer. Zijn, uh, is er ambulance op de plaats over? Uh, nee, als het goed is, wel een rijden over. Ja, ontvangen. Ik denk dat het hier uitkomt, met deze. Ja, maar even kijken of de deur open is. Ja, is open. Ja, grote contact. Ja, zichtbaar. 111, 112, genoeg druk? Genoeg druk, lijkt ook een buitenbrand te zijn. Uh, overgeslagen ja. naar binnen. Grote buitenbrand. ja. Begrepen, ik heb de autolader hier, die uh, ga ik ook eens in zo'n tijd geven. 120, de 110. 120 de 110 heeft bericht ja voor u bij aankomst uh, zal uh, ook aan de achterzijde van de woning buiten een brand zijn die naar binnen is geslagen dus misschien uh, handig om uh, uw man daar naartoe te sturen ja dat is veel gehoord wij zullen aan de achterkant uh, komen ik moet een weg naar buiten zien te vinden want uh, het hele balkon staat hier in de fik kunnen ze in de andere kamer kijken dan moet ik de... Misschien boven ofzo. 111, 110. 111, zeg maar. Dat zal echt vanaf buiten ook geblust moeten gaan worden. Ja, Dat zijn ik nog heb het, naar het al uit. doorgegeven aan het VTS. Uh. Ja, bedankt. Ja, 112, 10, ik sta boven de verdieping uh, aardige rookontwikkeling. Slaat naar, uh, door naar boven. de B voor de 112 over? Overrecht. Over de B, zeg maar. Ja, wat situatie binnen over? Even kijken, ja, de 111 is op de tweede verdieping. Uh, grote brandhaard. Ik, uh, volgens mij is het naar door naar boven geslagen dus ik ga daar even controleerd worden. Ja, ontvangen. 111, 110. 111 ja het lijkt binnen helemaal uit te zijn ik ga je wel nog even uh, koelen het is nu echt puur dat balkon wat uh, of zelfs buiten beneden het balkon lijkt het echt uh, in een flinke hand te staan hoge vlammen meters hoog ja de 120 is er inmiddels en uh, die heeft ze inzettaak taak inmiddels gekregen en de autoladder moet er ook inmiddels boven hangen hm. uh, die ja. heeft alles wat we hebben oké okay, begrepen 100 voor 110 zeg maar ja, hebben jullie iets van de slachtoffer gevonden? Ja, de slachtoffer uh, zit uh, rechts van onze TS. wachten nog op de ambu. Uh, over. Ja, ontvangen. 100 voor de, de... de... weer? Ja, voor je informatie het uh, is een houten dak. Uh, nou al vanaf het allemaal. Ja, ontvangen. Over de B voor alle overige eenheden binnen. Uh, ik hoor net een houten hout dak, dus let op instortingsgevaar. 100 voor de aanrijdende ambulance eenheid over. Je hebt recht. Ja, wat is jouw aanrijdheid over? Binnen binnen twee minuutjes. Ja, ontvangen. 11100. Ja, zegt u maar... Uh, hey. De andere, 100. je recht? Ja, uh, in, ja, in ieder geval uh, beneden, de verdieping en dan waar brand... Oh shit, het staat hier binnen we helemaal in de fik. Het is weer terug. Heb jij uh, extra handen nodig binnen? Ja, binnen zeker. Nu het hele plafond gaat uh, vliegt in de fik hier. Ja, 100, 120. Oké okay, dus. Ja, kun jij extra mannen binnen sturen? Ze hebben daar wat extra handen nodig. Ja, is goed. Uh, 120, 121 en 22. Jullie allebei even naar binnen. Ter ja. ondersteuning van de 110. Uh, 112, 100. 112? Ja, eh... Uh... Branksoverslag naar het uh, dak. balkon. Ja, ontvangen. Auto autoladder zet, zet in op het dak. Uh, het is een houten constructie, dus hij probeert zo veel mogelijk te koelen. Het kan zomaar zijn dat er wat naar beneden valt, dus ik kijk daar vooruit. Even leuk. 91-92 voor AC. Ja, schaal op, middelbaar, grote brand over. 111 op situatie binnen. Uh, beneden verdieping, plafond weer afgenomen qua brand. Uh, ik houd het wel in de gaten, want dat dacht ik net ook al. Uh, en onder het uh, balkon lijkt het ook minder te zijn geworden over. Ja, top. Hou uh, hem op de hoogte, kijk uit voor jezelf. Het zit waarschijnlijk ergens in het plafond, het slaat de hele tijd over. 111, heeft u nog uh, de manschappen van de 120 binnen nodig? Uh, op dit moment wil niet. Oké, okay, uh, dan ik ga denk... ik zorgen dat 120 die naar beneden stuurt, uh, naar de tuin. Ja. Ik weet niet hoe het te staat bij de 112. Ja, 122. 122, kom eens uit. 110. 111 Ja, het begint hier weer, wederom. Uh, lijkt niet vanuit stopcontact te komen. Uh, of vanuit een kast was net nog niet. Uh, heel bijzonder, maar we zijn nu weer vol aan blussen. Ja, ik uh, kom ook even binnen kijken en dan uh, zorg ik dat alles goed... Uh, dat we extra gaan opschalen als nodig. Hey, 100, neten, voor de AC. Ja, ik zou graag net bedrijf te plaatsen willen, als ze nog niet gebeld zijn hoor. recht, 110. Ja, u kon mijn gedachten lezen is inmiddels al het bedrijf gevraagd. Waar ja, het hier? Uh. Dus het lijkt ook van een etage lager te komen. Ja, maar het ziet er inderdaad uit alsof het van beneden komt. Uh, ik heb dat net gecontroleerd, onder... toen was het nog niet. Wil je dat ik daar ga kijken of blijf ik hier? Nou als jij dit dan ga ik wel voor zorgen.. Waar is de 112? Ja, 112 gaat niet meer binnen. Oké, okay, de 112 is buiten, top. 129, 120. Zeg Ja, um, onze tank zit op half vol hoor. Hey, ja dat is gehoord. Um... 120, 110. 120. Kunnen wij momenteel eventjes duidelijk uh, van uw waterwinning profiteren zodat wij onze eigen nog snel even aan kunnen leggen. 119, uh, hoe zitten wij met water? Het gaat geloof ik nog wel goed. Oké, okay, dan ga ik de 120 uh, bij ons laten aankoppelen. Uh, 120 meegeluisterd? Positief. 129 okay. meegeluisterd. Positief. Zijde van de woning is nog uh, wat brand, uh, wordt niet uitgemaakt. Ja, begrepen dank u wel, 111. 100, 110. 110. Ja, voor meterkast gevonden, in ieder geval het gas kunnen afsluiten. Uh, dus daar zijn we vanaf, elektriciteit lukt me niet, want de hele schakelaars omgesmolten omgesmolten. Uh. Ja, ontvangen. 111, 110. Oh. 111 lijkt vanaf buiten geen rookontwikkeling of brand uh, meer te zijn. zo uh, binnen. Ja, nog iets? dan mag u uh, naar de onderste verdieping samen met de 112. Uh, dan zit het waarschijnlijk nog in het dak. oké, okay, dan ga ik die kant op. Van 100, 100 voor 110. 100. ja, hoe is het uh, met de brand binnen? Uh, op dit moment de uh, bovenste verdieping is aardig onder controle, uh, uh, dan hebben we min 1 en min 2 en uh, op min 2 is de brand uh, nog aan het doorslaan via het dak. Waardoor op min 1 dus ook de brand nog door het dak heen komt, daar zijn we nu druk mee bezig over. Ja, ontvangen. 111, 110. 111. Beneden lijkt het ook allemaal uh, wat te zijn afgekoeld. Uh, geen brand meer zichtbaar, nog de kleine vlammetjes uh, zijn we nu aan het nablessen. Ja, 111, 112 jullie mogen bijna naar buiten. Dus ook voor 120 uh, een deel van het uh, plafond heeft hij hier gegeven. 100, 110? 110? Ja, voor u deel van het plafond heeft hij inmiddels gegeven. Mijn manschap en ik uh, komen naar buiten. Ja, ontvangen. Kijk, ja, dan gaan we ook naar buiten. 120, 100 voor de 150? 120? Ja, ik uh, stel voor, gecontroleerd uit, laten veranderen. branden. We zien het dak het uh, bijna gaat begrepen, ik ga even met de 150 uh, in contact met uh, hoe het uh, nou daadwerkelijk voor staat. Um, en dan gaan we even uh, iets uh, bedenken. Nou, ja, is goed. 111, 150. willen we ook even afhangen, uh, Geert Rust. Ja, hoe is de situatie op het dak over? Rond 21, zien ja, uh, we jullie mogen ook afvangen. De temperaturen zijn nog steeds rond 900 graden. Verder, geen rood Net te zien ook. Ja, ontvangen. Uh, wil ik graag de 110 en de 120 even naar mij toe, dan uh, gaan we een inzetplan creëren. Die voertuig zit op slot. Oké okay, heren, uh, ik hoorde dat het uh, dak instort. Uh, jullie staan aan de andere kant met jullie TS denk ik. Of misschien is het handig om naar de andere kant te gaan. Hebben jullie een doorgang gevonden uh, om in ieder geval aan de andere kant van het pand te komen? Uh, negatief, Dat is gewoon moeilijk op te komen vanwege het hoogteverschil. Okay. Ook uh, de constructie, uh, min 1 is dus het dak naar min 2 een deel ingestort. En op min 2 kan je vanaf buitenaf niet komen, dat ligt uh, ondergronds ingegraven. En min 1 dat ligt met een hoogteverschil inderdaad, dus via achter is het ook niet bij te komen op dit moment. Oké, okay, dan uh, wil ik graag dat uh, we vanuit buiten gaan inzetten, met uh, lage druk in dit geval. Dus we, scha we schakelen over naar lage druk, dus iedereen kan uh, vanaf nu gaan werken met lage druk en dan uh, vanaf buiten inzetten. En dan uh, zoveel mogelijk uitmaken. Uh, tik wat ruiten in om daar de te spuiten, dan we in ieder geval wel wat kunnen laten afkoelen. En als die uh, terugdringt tot uh, 200 graden of zo, dan kunnen we kijken wat, uh, wat er aan de hand is binnen. En dan even kijken of we dan nog iets naar binnen kunnen. Maar gezien nou de temperatuur is die veel te warm. En het instortingsgevaar uh, is op dit moment groot. Dus uh, lijkt me inderdaad niet verstandig om nou weer naar binnen te gaan. Ja, eens. Ja. 119, okay, dan, uh... 19 110. Even recht. Ja, u mag overgaan schakelen op lage druk. 111, 112. We gaan met lage druk vanaf buiten inzetten. Ja, ik ga me weer ophangen en dan uh, ik pak ik lage druk. 129, 120. Geen bericht. Ja, had hij uh, meegeluisterd met bericht van 110? Ja, positief. 121, 122. 120? Ja. Jullie bij ook meingelijsterd? Positief. 110, 119. 119? Ja, lage druk staat erop. Lage druk staat erop, helemaal top. 111. Lopen even mee, even verkenningsronde rondom. Ja. Moet ik omhangen? Uh, ja, doe maar voor de zekerheid ambu voor de, de weer bandweg. Repareerd? Ja, ik ga richting Erasmus met slachtoffer. Ja, ik ga richting Erasmus met het slachtoffer, dat is ontvangen. 120, 110. Zeg dus? Ja, samen met 112 doe ik even een verkenningsronde rondom en dan hou ik u op de hoogte. Misschien ja, dat is het. Ik ga mijn man hier definitief voor in de voortgebouwing zetten. Ja, begrepen. Ja, 121, 122. Wil graag definitief gaan blessen voor het gebouw voor dingen. 150. 150? Ja, de temperatuur is inmiddels zakt naar de 600 graden. Ja, de temperatuur zakt naar de 600 graden. 112 aan de 100. 112, 112. Nee, oh, Excuus. Uh, is het nodig om uh, andere panden te koelen? Um, ik zie nou niet daadwerkelijk dat hij probeert over te slaan naar andere panden. Um, ik zou ze in ieder geval wel een beetje nat houden dat het niet uh, de kans krijgt. Uh, maar het is niet per se nodig om daar echt je volle aandacht aan uh, te penderen. Ja, veel niet binnen. Nou, hier stond net helemaal te fikken, dit hier. Ja. En hier binnen was het dan ook overgeslagen. En de laatste brand wat ik echt heb gezien was hier buiten nog helemaal... Uh, als we even een laddertje pakken en dan even hier tegenaan dan kunnen we misschien die ramen ingooien en dan blussen we gewoon vanaf hier naar binnen. Lijkt me voor ons het veiligste op dit moment. Uh... Ik zal eens kijken of ik kom ook wel zo Ja, ah, kijk dat lukt ook. Die ramen even intikken. Omdat we dan met de uh, lage druk gewoon hier naar binnen gaan stralen en dan uh, maken we ook geen gevaar en dan kunnen we gewoon vanaf hier blussen. Ja, heb je iets met die ramen? Uh, ik heb voor mij mijn breekijs aan mijn broek aan. Nou kijk, dan begint hij rechts weer een beetje. 1, dus 2, 3, 2. We gaan gewoon met lage druk hier naar binnen. 100, 110. 110. Ja, voor u aan de achterzijde, via het balkon, wat ramen ingeslagen en daar het met lage druk uh, naar binnen aan het bezig. Uh, ja, ontvangen dan ook graag voor de 110 of de 120, neem een warmtebeeldcamera mee van binnen. Um, blijf tijdig de temperatuur doorgeven. Als die afneemt, dan, uh, dan uh, ga ik binnenkort brandmeester geven. 17,91 voor AC. Ja, voor uw informatie, wij zijn brandmeester. Uh, nog niet incidentmeester, we gaan zo meteen alles inpakken en die wordt nader over. 100 voor de 110, 120. Uh, ik heb net wat meesten gemeld voor jullie uh, kunnen nagaan blussen. En uh, eventueel de uh, overtollige spullen gaan opruimen. Uh, um, ik wil meteen nog even met z'n uh, drieën nabespreken hoe alles gegaan is. En dan uh, keer keer terug naar de post. Ja, duidelijk. 1112, nog even die laatste spul, een beetje uitblussen. En dan uh, af gaan bouwen richting de TS. 119, 110. Recht. Ja, dus voor u mag uh, zo de waterwinning uh, gaan opruimen. We zijn bijna klaar hier en dan uh, gaan we inpakken. Ja, vrouwen. 120 voor de 121 en 22. Jullie mogen allebei de spullen op de rest gaan uh, lessen en daarna gaan opruimen. 109, 120. Zeg het maar. Ja, jij uh, zijn een brandmeesessie geven, we gaan zo meteen opruimen. Ja, dat is begrepen. Oké, 111, 112, jullie mogen afhangen. En ik even, uh, ga ik ook afhangen en dan loop ik even naar de 100. Help de 119 even met wat spullen opruimen en dan uh, gaan we zo weer lekker weg. Hard genoeg gewerkt. Ja, gaan we doen.